Nu toon ik je de eenvoudige tekstmaakoefening, maar dan online, dus in Google Documenten, niet meer een Word of Writer. Aan de linkerkant zie je het uiteindelijke resultaat. Je ziet ook het stappenplan. Aan de rechterkant heb ik mijn platte tekstoefening. Dus ik ga eraan beginnen. Zorg ervoor dat je de hele tekst Ariel en tekengrootte 12 geeft. Dus ik doe Ctrl A om alles te selecteren. Het lettertype is Ariel, daar staat hij. En de lettergrootte wordt 12. De titel Londen. Ga ik op dubbel klikken. Die gaan we vet maken. Die gaan we onderlijnen. Die moet tekengrootte 18 hebben. Zo. En die moet een donkergroene kleur krijgen. Dus ik geef hem een donkergroen. De ondertitels hier, die krijgen dezelfde opmaak. Tekengrootte 14, vet, cursief en lichtgroen. Dus 14. Vet cursief. En een lichter groen kleurtje. Dat is misschien wat te licht om te lezen. Ik kies dit kleurtje. Die moeten allemaal dezelfde opmaak krijgen. Dus wat ga ik doen? Ik selecteer mijn woord inleiding. Dubbelklik op het verfkwastje, zodat het ingedrukt blijft. En dan kan ik heel eenvoudig die titels van dezelfde opmaak voorzien. Dit zal ik moeten selecteren. Klimaat. Niet vergeten je verfkwast terug uit te zetten. Dan, stap 4. In de laatste zin moeten we iets in superscript zetten. Dus je duidt dat aan, wat dat je wil gaan selecteren, wat dat je moet opmaken. Opmaak, tekst. Superscript. Heel eenvoudig. Dat is in superscript omgezet. 5. De volgende alinea moet in twee kolommen komen, onderverdeeld worden met een lijn en ertussen 0,8 cm proberen te krijgen. Dus deze alinea, die gaan we opmaken in kolommen. We gaan... Je kan op twee drukken, maar ik wil onmiddellijk meer opties instellen. Dus ik ga twee kolommen aanduiden. De afstand ertussen is 0,8. En er moet een lijntje tussen. Je drukt toepassing. En dit is opgemaakt. Voilà. Bij mij zie je wel nog de sectie-eindes, bij jou waarschijnlijk niet, dus ik zal de sectie-eindes even uitzetten. De titelpleinen moeten op de volgende pagina beginnen. Je weet dat je dat doet niet via Enter Enter, enter maar via Ctrl-Enter, dan springt dat altijd naar de volgende pagina. Eens kijken, nummertje 7. We moeten een stukje tekst van opzommingstekens met meerdere niveaus voorzien, dus ik zal even het resultaat laten zien. Zo gaat het er dan moeten uitzien, dus ik ga naar die tekst toe. Ik duid hem aan. En ik kies bij mijn opsommingstekens datgene dat ermee overeenkomt. Ik zie dat het deze is. Dus ik duid hem al aan. Alles krijgt een opsommingsteken. Nu moet ik natuurlijk een aantal onderdelen een niveau dieper gaan zetten. Dat doe je met het knopje inspringen, vergroten. Zo, dit moet ook een niveau dieper. En deze drie moeten ook een niveau dieper. En voilà, volgende stap in het stappenplan. <coughs> De aantallen van herkomst worden met taptoetsen eigenlijk aan de rechterkant geplaatst. Dus deze aantallen die hier staan. En dan, die moeten rechts uitgelijnd zijn op 7 cm. Altijd eerst hetgene selecteren waar die tabs moeten plaatsvinden. Dan klik je in je lineaal van boven, ongeveer in de buurt van waar die tab gaat moeten komen. En je kiest de juiste tab. Ik heb een rechtse tab nodig. Dus ik ga die al instellen. Nu ga ik die slepen naar 7 cm. Als ik hem kan vastpakken, voilà dan ga je gewoon voor die getalletjes staan en druk je iedere keer op dat toets op je toetsenbord. Zo. Dan ga je zien dat dat mooi uitgelijnd is op 7 cm. Volgende stap. De alinea onder het klimaat moet je zelf overtypen in het voorbeeld. En dat is een tabel. Dus als ik het voorbeeld er even bij haal. Deze tabel moet ik nu maken. Hieronder. Hierzo. Dus ik ga die tabel toevoegen. Invoegen. Tabel. Dat zijn drie rijen en drie kolommen. Dus die ga ik al doen. Ik ga de waarden daarin plaatsen. Maximum temperatuur. Zo, en daaronder komt minimum temperatuur. Hier komt januari. En daar komt juli. Dan 15. En graden staat langs de 0 op je toetsenbord van boven. Dit is min 21 graden. Zo. Daarlang staat 7 graden en daarboven staat 35 graden. Ik zie dat deze dingen gecentreerd staan, dus ik ga dat al aanduiden. Ik ga die ook al uitlijnen en centreren. Ik zie ook dat deze waarden in een groene kleur gezet zijn, dus dat ga ik ook al doen. Misschien een donkergroen. Dan ga ik de tabel nog een klein beetje vervraaien. Ik zie dat dit in het vet staat, dat zal ik ook aanduiden. En deze tekst staat ook in het vet, zo. De lijnen zijn wit, dus wat ga ik doen? Ik ga bij het aanduiden van mijn tabel, ik denk dat mijn knopje er juist niet op staat hier van boven, hè, dus ik zal even op de meer moeten drukken en dan zie je de kleur en de randkleur. Dus ik ga de randkleur even op wit zetten. Zo, dan is dat al af. Dit moet uh, grijs gekleurd, dus ik ga de achtergrondkleur al een lichtgrijze kleur geven. Deze ga ik ook aanduiden en dat moet een donkerder groen zijn. Dat is misschien te donker. Dat is wat moeilijker leesbaar. Ik zal het één kleurtje lichter doen. Zo. En dit is een lichtgroene kleur. Dus ook hier gaan we die even zoeken. Lichtgroen. Bijvoorbeeld deze. Voilà. Mijn tabel is klaar. Volgende stap. De tabel was vraag 9. Ik ga naar vraag 10. Voeg de afbeelding Big Ben toe. Zorg dat je enkel gedeelte van de afbeelding zichtbaar is, zoals in het voorbeeld. Ik zal het voorbeeld laten zien, heel van boven, krijg je die foto die je moet invoegen. Dus ik ga dat ook even doen. Ik ga die foto invoegen. Jullie kunnen kopiëren, plakken, hè, van de classroom drive of op de website. Je vindt, uh, je vindt alle info en de foto's altijd terug. Dus ik ga de afbeelding even invullen. <coughs> Als alles goed is, staat die nog wel op mijn Google Drive. Daar staat de Big Ben. Ik ga die invoegen. Zo, dat is een grote foto. Dus ik ga die wat moeten verkleinen. Uiteraard doe je dat vanuit de hoeken, dat weet je ondertussen. Er moet tekst rondlopen, dus ik kies tekstomloop. Ik vind de marge van 3 cm een beetje te veel, dus ik kan die op 1,6 zetten. Zo. Daar mag ook nog een rand rond, zie ik. Dus ik ga een groene rand toevoegen. Zo. Ik kan die dikker maken en zo, maar het maakt niet zoveel uit. Er moet een stukje afgesneden worden. Ik doe dat meestal via dit icoontje van boven, afbeelding bijsnijden. Dan is het altijd eventjes zoeken, totdat de er juist gaat staan. Aan die auto moet de afbeelding weggesneden worden. Je klikt langs de afbeelding en hij zal zo uitgesneden blijven. Dus die moet een beetje rechts uitgelijnd worden. Zo zal het ongeveer zijn, hè? gelijk in het voorbeeld. Ja, ik denk dat de foto ietsje kleiner gemaakt is in mijn oefening. Zo zal het ongeveer geweest zijn. Goed, prima. Volgende stap... De afbeelding zicht moeten we onderaan toevoegen, die moeten we centreren en dan moet die nog altijd op de pagina passen. Dus hieronder moet nog een fotootje bijgeplaatst worden. Ik doe invoegen, afbeelding, ik vind die op mijn Google Drive. Jij kan die daar ook plaatsen hè, als je dat zelf wil. Invoegen, ah, je ziet het, die foto is een klein beetje te groot, dus als we die wat kleiner gaan maken, springt die terug naar de vorige pagina. Ik ga die nu al centreren, zo, en dan gaan we die Terug een klein beetje proberen groter te maken, zodat er zoveel mogelijk op onze pagina past. Voeg een koptekst toe, waarbij je voornaam, achternaam en klas gecentreerd staan. En die moet grijs zijn. Dus in Google doe je dat via invoegen, koptekst en paginanummer. En dan kies je gewoon koptekst. Daarin komt je naam. En een klas. Ik zie wel nog dat ik een probleempje heb met mijn secties. Maar dat maak ik voor jullie in orde. Dus dat ga ik wel eventjes aanpassen. Die koptekst mag gecentreerd staan. Uh, kies een ander lettertype. Bijvoorbeeld hè. een mooi lettertype kiezen. En een kleurtje lichtgrijs. Zo. Oei, dat is misschien te lichtgrijs. Zo. Dan ga je wel zien. Daar heeft, uh, heeft het toch correct gedaan. Dus op zich is, uh, hoef ik er nu geen tijd in te steken. Ik zal in de oefening over kop- en voettekst wat meer tijd steken in kop- en voettekst. Hier onder. Er moet nog een voettekst uh, toegevoegd worden, waarin een paginanummer staat. En ook die moet grijs zijn en gecentreerd. Dus ik ga doen invoegen, koptekst. En ik kies nu bij voettekst. Ook hier ga ik uh, dingetjes centreren. Dus ik kan hem nu al centreren. Daarin moet het paginanummer komen. Dus ik doe invoegen. Pagina, koptekst en paginanummer, en ik heb nu een paginanummer nodig. Als je deze kiest, gaat het eerste blad meegenummerd zijn, als je deze kiest, zal het eerste blad niet meegenummerd zijn, bijvoorbeeld een titelblad. Maar ik kies nu alle pagina's om te nummeren, dus ik druk invoegen, zo. Ik wil er eigenlijk ook nog uh, het aantal pagina's bij, dus dat vind ik eigenlijk handig als je dat moet lezen, dus ik ga ook nog invoegen, paginanummer, aantal pagina's doen. Ik vind het eigenlijk altijd handig dat je kan zien op welke pagina van de hoeveelheid je zit. Dus nog een lichte grijze kleur geven. Zo, eens dus even naar boven scrollen. Dit is pagina 1 van 2 en dit is pagina 2 van 2. Dus dat is onze hele oefening eigenlijk. Hè? Dus nu ben je klaar. Dit resultaat is wat dat, uh, we van de oefening hebben verwacht. Overal een koptekst. Hier een uh, voettekst. 1 van 2 en hieronder staat 2 van 2. Dus die oefening is al klaar. Nu is het aan jou.